Zo lieve YouTube-kijkers. Geen zondagmorgen praat, maar een donderdagmorgen praat. Om de dood te valen, gereden, ah, ik heb nu vakantie. Ik zeg, een vorige week weekje corona gehad. Dus ja, dan is het lastig om dan op zondagmorgen eventjes te gaan hardlopen, want daar ging het niet helemaal goed. goed, uiteindelijk. Is het uh, toch allemaal goed gekomen? Vandaag uh, weer gelopen, maar oei, oei, oei. Uh, je merkt toch wel dat het, uh, dat gaat niet in de koude kleren zit zoiets. Qua conditie. Op zich had ik zeg uh, oh. ja, andere auto, andere houder. Deze houder is niet helemaal top, zeg maar. Ik ben nog weer te zakken. Wat verdorie nog eens naartoe? En, uh, nou ja, in ieder geval. Uh... Tot voor drie. Nou. Het was, toen uh... Ja, het was toch best wel heftig. Ik voelde me deze keer goed. Ik uh, tijdens het hele corona-gebeuren nul keer ziek. Nu denk ik. Dat ik voor in het allereerste jaar van corona, dat ik het wellicht wel gehad heb, maar ook dat was in een vakantie, was toevallig met, met kerst. Ben ik tussen kerst en nieuw ben ik ziek geweest, uh, een paar dagen. En wellicht dat, uh, dat ik denk dat dat ook een corona is geweest. Maar dat weet ik dus niet. Ik heb toen nog niet getast ah, omdat ik ziek thuis was. Uh, het was vakantie, ik ging nergens heen. Uh, dus ja, uh, we hadden verder geen andere plannen. Dus er is ook verder niks, uh, niks geweest, niet buiten de deur geweest. Drie dagen goed van de kaart geweest. Vierde dag kon ik eigenlijk alweer uh, wat gaan doen. Daar ben ik ook gaan sporten en alles. Daar heb ik ook een vlog over gemaakt. Uh, van toen de tijd al kun okay, je nagaan. En volgens mij heb ik het ook opgenomen. Ja, volgens mij heb ja, uh, ik daar een vlogje van. En uh, ja, nu, nu eigenlijk uh, was het langer. Want ik was uh, vorige week woensdag ben ik uh, ziek geworden. En eigenlijk maandag pas een beetje ja, dat ik me een beetje. Ja, goed voelen. Dat ik, dat ik niet meer bedwegerig was enzovoort. Zondag was nog, nog een lastige dag. En, maar ja, maandag ging het eigenlijk wel weer. Dus wat dat betreft was daar niks aan de hand. Nou goed, dan uh, doe je toch even een paar dagen rustig aan nog. En toen dacht ik vanmorgen van nou, laat ik eens even weer gaan sporten. Daar ging ik met mijn dochter naar, naar school laatste spulletjes uit de kluisje halen en roboten ophalen, dan heeft hij ook vakantie. Dus uh, ja, van tevoren even lekker sporten. Kan nooit kwaad, altijd goed voor, uh, voor het lichaam. Maar poeh, maar poeh, poeh. Poeh was het. Het was eventjes lastig. Dus qua tijd. Het gevoel qua lopen had ik eigenlijk niet dat ik heel traag was of dat het moeilijk ging. Ofzo. Maar ja, ik weet niet. Uh, uh, ja, het, uh, ja, uiteindelijk, uiteindelijk voel je toch dat het niet lekker gaat. In de laatste ronde merkte ik al iets. Uh, maar ja. Alles beter dan helemaal niks nu. Want als ik helemaal niks doe, ja, dan doe ik niks. Dus, toch maar geweest. Dag ik dus naar school. En uh, ja, dan ga ik uh, zondag, uh, want we hebben vanavond natuurlijk weer uh, trainen met, uh, met, uh, uh, met Malden. Morgenavond hebben we een oefenstrijd tegen een eredivisieclub uit Luxemburg. Dus die komen, die komen morgenavond en dan hebben we even twee weken pauze. Dan hebben we even twee weken rust. Ah, waarschijnlijk dus zijn ze met de kozijnen bezig. Ze gaan bij, bij ons de kozijnen schoonmaken vanuit de woningstichting. Daar zijn ze nu mee bezig. Dus um, ja, kort, uh, weer een kort vlogje natuurlijk uh, op donderdagmorgen. Um, Eigenlijk een vervanger van de afgelopen zondagmorgen praat, maar zoals ik al zeg, dat ging dus niet. Um, nou ja, hiermee gezegd hebben, zou ik in ieder geval zeggen, van, vond je deze ook leuk? Uh, even in de, in, de, in de chique auto. Mag ik niet zeggen. In de chique auto. Um, even een blauw duimpje omhoog, abonneer op de kanaal en dan zie ik je een zondag weer. Want ik ga natuurlijk zondagmorgen weer gewoon wel mijn zondagmorgen praatje houden. Deze gaat erin, als een zondagmorgen praat, op een donderdagmorgen. Goed, geef niet. Blauw duimpje, abonneer op de kanaal en zeg zoals altijd. Ciao.